Nederland kent vele mooie plekjes. Neem bijvoorbeeld de Veluwe waar ik nu ben. Een van de bekendste natuurgebieden in Nederland. En wat als dit je achtertuin zou kunnen zijn. Hi Monique. Hey Nana. Wat een heerlijke omgeving. Ja. Maar dan moet je me toch eens even uitleggen. De Veluwe als je achtertuin. Vertel. We staan hier op de voormalige kazerneterrein in Ede. Project Veluwe Support. En je kan hier als je een woning koopt letterlijk vanaf je achtertuin... Zo de veluwe oplopen. En daarnaast hebben we ook nog oude monumentale kazernegebouwen. waar je ook prachtig zou kunnen wonen. Oude gebouwen, zei je? Ja, ik zal ze even laten zien. Kom maar mee. Leuk. Ik krijg een tour van je dus. Jazeker. We zijn hier nu bij de oude kazernegebouwen. Tot een paar jaar geleden zat de Ventie hier gelegerd mm. met zijn soldaten. Nu is de gemeente Ede-eigenaar geworden. en gaan we hier een prachtige nieuwbouwwijk realiseren. Maar naast het wonen in een nieuwbouwwoning. kan je ook kiezen voor een woning. In een oud kazernegebouw. Het is wel heel bijzonder om in een oud kazernegebouw te wonen. Ja, dat is het zeker. Het is een grote groep mensen die graag in een karakteristiek pand willen wonen. Je kan natuurlijk ook gewoon kiezen voor een nieuwbouwwoning, waarbij je kan kiezen voor een eigen uitbouw, voor een garage. Maar wil je echt heel veel vrijheid, ja, dan moet je kiezen voor een kavel. Mm -hmm. Een steeds grotere groep mensen die daarvoor kiest. Je kan daarbij bijvoorbeeld je eigen indeling kiezen, je eigen materiaal en vooral ook je eigen stijl daarin meenemen. Tegenwoordig is het echt heel flexibel. En nog even voor alle duidelijkheid Monique, waar heb je de Veluwe als achtertuin? Hier in Ede, centraal gelegen in Nederland. Zoals je ziet grenzen de kavels direct aan de Veluwe. Hoe dichter bij de natuur wil je wonen? Nou, dat kan volgens mij echt niet. Heb je nog een uh, laatste tip voor de kijkers? Ja, kom een keertje kijken. Dat heb ik gedaan, het ziet er echt top uit. Misschien is het wel wat voor mij, dus heb je nog even tijd? Ja, tuurlijk. Leuk.